Dag vrienden van de Vector. Illustrator kreeg er de laatste jaren een pak nieuwe functies en verbeteringen bij. Tijdens onze What's New in Illustrator opleiding ontdekken we nieuwe mogelijkheden van tekst en gradients, hoe dat je sneller en efficiënter met artboards kan omgaan en zelfs hoe dat je nu data merge kan gebruiken om verschillende ontwerpen te gaan genereren. Na deze dag ben je weer helemaal mee met Illustrator CC.